Nee, vandaag doen we voor jullie de Try Not To Cringe Challenge. We hebben deze al eens een paar keer gezien. Het leek ons leuk om deze ook uit te proberen. Want ook al lijken Tara en ik best wel op elkaar, op heel veel vlakken lijken we niet op elkaar. En ik denk dat ik tegen best wel veel dingen kan, terwijl Tara het echt helemaal... Ik ben echt, ik, ben, nee, ik ben echt queen awkward. Ik word echt super ongemakkelijk in elke situatie. Ik kan elke situatie ongemakkelijk maken. Ja, echt zo van... Hoe dan daar? Ja. Ja, ja. En ik weet niet, soms is het niet eens ongemakkelijk, maar ervaar ik het wel als ongemakkelijk. Dus een cringe challenge. Waarschijnlijk zit ik de hele tijd zo. Ik ja. ben benieuwd of ik hem heel cool hou. Dus, uh... We hebben gewoon op YouTube gezocht naar Try Not To Cringe Compilations 2017. En we gaan er gewoon een aantal proberen. En uh, gaan we zien hoe dat gaat. We zien een oude vrouw met een banaan en yoghurt. Mayo, Mayo, Mel Scott, Mayo. Do you really want my banana with me? Do you really? I miss miss this star is in a different world. Really can you be my mother? We're at Walmart. Wow, excited. We're at Walmart. How are you doing today, Dad? Hey, dude. I don't know. I got kind of an itchy butt today. So okay, uh, see you, Molly. I'm walking one of those. Are so you trying je squeeze your together to your b your te man. I, and I really need to get in there and do that, but Is got a gesprek. Ik denk het. Ja, ik weet niet. I really need to get in there. Hij zegt gewoon nu dat hij even aan zijn anus wil Dus So what are we here to get dad bleach because I do laundry occasionally. <laughs> and he needs to bleach his anus. I need to bleach my Dus dat kan toch niet. en the fuck out of Wow, oké. Okay. Hartstikke stoer of zo, maar dat vind ik toch niet kennen. al die taalgebruik. Like. Wow, wie heeft je kind opgevoed? joh. Zo, doe het normaal, ik, joh. dat kind heeft al ADHD en die krijgt nu nog meer zoi in hem. Ja, zo. Wat drink je dan nou Doe alsjeblieft niet. Het gaat echt tegen het plafond aan. Dit is dus precies de reden waarom je je kinderen niet naar sommige programma's moet laten kijken. Wauw, ik zou hem zo'n harde pak rammel geven. Ja echt, even ja. Even flinke slinger ja. Dit kind heeft issues. Fuck, yeah. <laughs> ik zou hem opsluiten. <laughs> Nooit meer naar buiten laten. Oeh, krijg je honger van. Oh, fluistert hij? Very Oh nee. Is het een ASMR video? What the fuck, sorry. Maar doe ja, even, ASMR -en, shit -en doe, doe we echt, even ja. normaal. Hij komt zo dichtbij. Ik krijg, ik krijg hey, een kippenvel. Ik heb nu hoor dit? kippenvel. Hoor he? je dit? Kippenvel krijg ik ervan. Hij smaakt heel hard. Hallo. Ah, ah. ah. <lacht> ik ga beter je na te doen, maar dat lukt er niet. Hey is Dragons, Austin, Wat is nou op de hoofd? Ik heb ervan. Waarom zit die microfoon helemaal hier? Vraag je niet af waarom ze die oren heeft. Ze komt heel raar over. Heel creepy hoor. Dan zou ik niet voor mijn deur te gaan staan om die oren te verkopen ofzo. Oké. Die edit is wel echt on point. Oh, toen was een muziekje op. Of het geluidje was op. Wow. My little pony is about the manliest thing you can do. Or at least so-called statistic that there are 7 to 10 million bronies in the United States. Bronies? Bronies. Dus <laughs> yes. huh? like so My Little Brony oh. zijn bros. Ja, zijn... Verkleed als Mijn Little Pony? Nou, er zijn vrienden die volgens mij met, met ponies gaan spelen of films, samen series gaan kijken. Is het Engels? Jemig. Maar is iemand heel erg boos. Jij, of het eng. En een slappe janus. Het was een man, die gewoon wilde zijn was je. Hij He de sender van de sender van He continued on his What hat is hat this? Zo, so. oké. Okay. Um, try not to cringe. Ik denk dat het best goed ging. Ik vond het echt meevallen. Ja, er waren wel wel dingetjes waar ik echt, uh, ja, een beetje zo van. Uh wat zie je? Waar, waar kijk ik naar? Vooral, het zijn vooral hele boze mensen, hele loco mensen. Daar word ik ook wel ongemakkelijk van. Maar ASMR, daar heb ik echt nog steeds van. Dat is al. eigenlijk gewoon niet normaal. De, de ergste waar ik van moest cringeen. Ja, op. inderdaad. Ik heb een hekel aan ASMR. Want het is gewoon het idee alsof iemand in je oor fluistert, vind ik heel En heel, heel dichtbij, intim. alsof het helemaal in je nek loopt te ja, hangen. Heel Smerig. Ik ben heel erg benieuwd of jullie wel moesten cringen door het zien van de video's die wij net hebben gezien. Laat het even weten in de comments. Of dat zo was en ook waar jij ongemakkelijk van wordt. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten als je deze video weer gezellig vond. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal om bij onze Endless Weekend Family te horen. En vergeet ook zeker niet om op dat belletje naast die abonneerknop te drukken. Want dan krijg jij een melding als wij een nieuwe video online zetten. En op die manier mis jij geen enkele video, zoals de video van zondag. Die wordt weer heel erg leuk. Ja, zeker. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei! Oké, okay. hij wachtte gewoon tot we klaar waren. Ah. Oh.